Oorlogslevens.nl helpt je bij je zoektocht naar informatie over personen in de Tweede Wereldoorlog. Deze zoekdienst geeft je toegang tot bronnen over levensgebeurtenissen in de oorlog. Oorlogslevens.nl verbindt verschillende bronnen over één persoon en laat zo de levensloop van mensen in de oorlog zien. Hoe werkt het? Typ informatie die je hebt in de zoekbalk. Dit kan een naam zijn, een geboortejaar, plaatsnaam of andere aanvullende informatie. Ook is het mogelijk om geavanceerd te zoeken. Klik op een persoon en bekijk de levensgebeurtenissen. Deze worden ook weergegeven op een kaart. Oorlogslevens.nl is een startpunt voor je zoektocht. Vanuit de zoekresultaten klik je direct door naar de gevonden bronnen of de bronbeheerder. Oorlogslevens.nl wordt continu aangevuld met nieuwe beschikbare bronnen. Zo wordt de toegang tot bronnen over levens in oorlogstijd steeds verbeterd. Verdiep je ook in oorlogslevens op oorlogslevens.nl